Hendricksveld met op de achtergrond een aalsgolven. Aanstaande vrijdag gaan wij twee woningen aanmelden. CS Smeetslaan 260, Dorkamp nummer 18. Zeeën Smeetslaan in de prijsklasse 3,75 tot 4 ton. Dorkamp prijsklasse tussen de 2,75 en 3 ton. Bent u nou geïnteresseerd? Bel ons dan op 0251 655086. Neem snel contact op. Wie wil hier nou niet? Oké, nee, goed. Je twijfelt, zie je? Nee, Ja, ik weet nooit hoe, dat, hoe het uitpakt, maar volgens mij was het wel. Ja, ging prima.